Bedankt voor de lift. Bedankt voor de lift. Oké, okay, ja, doei. Hoi, ik ben Jay en dit is mijn maatje, Fleur. We zijn hier bij de Invictus Game in Zuiderpark. Let's go. We zin in. Oh, you, oh, you are English? English? Yes. Thank. You. Thank you. Bye. Super vet. Cool. Wow. Dit oh. is fijn. Oh. Laten we verder gaan. Kom. Oh, hier moeten ze rennen. Oh, oh de okay. directrice? Zeker! Wat houdt de Invictus Games eigenlijk in? De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen, veteranen noemen we dat ook wel. Die met elkaar sporten om een vervolgstap te maken in hun nou, revalidatieproces. Dus dat is eigenlijk weer een beetje beter worden nadat je natuurlijk toch een beetje gewond bent geraakt. Hello hey guys, how are you? Hi. Um, this is Zachary. Hi. And this is Hamish. Hi. Okay. Why are you here? I am participating in the games to help me uh, with my um, mental health and my physical injuries that I sustained whilst uh, being in the military. Does it help the sport? Oh, absolutely. The sport has been amazing um, for me. I think. Het heeft me geholpen om niet alleen een beter persoon binnen mezelf, maar een betere mama voor deze mensen. En een betere vrouw en een betere vriend. En gewoon een better persoon within de gemeente. Um, because het heeft me geholpen om mijn strength en mijn passie weer te realiseren. Tadaa! Ik genoem het. Bye, bye bye. Toen ik binnenstapte hier, dacht ik echt dat het echt heel mooi. En toen zag ik al die mensen lopen van het leger en toen dacht ik ook wel echt cool. En nu kan ik eigenlijk niet echt nagaan dat er mensen hier komen die in de oorlog hebben meegemaakt. Dus dat vond ik gewoon echt al heel bizar. En daar is het Nederlands team. Zo. Hallo. Hallo. misschien is het een beetje een onbeleefde vraag, maar hoe bent, is het gekomen dat u naar een rolstoel uh, bent? Uh, ik heb een, uh, een voedselvergiftiging gekregen in Afghanistan. Oh. dat was nogal... Uh, pittig. Oké, okay. ja. helpt sporten voor u? Ja, absoluut. Um, ja, sporten verbindt mensen en uh, dat zie je hier ook op, uh, op het terrein van de Invictus Games. We hebben uh, 20 landen en uh, ongeveer vijfhonderd uh, deelnemers. En we hebben allemaal de gemeente delen dat we hier mogen zijn en dat we hier mogen sporten voor ons land, voor onszelf, voor elkaar. Ik ben grond geraakt in mijn missie als militair en ik gebruik dit om weer te gaan bewegen en dan zo een beetje meer structuur in mijn leven te krijgen weer. Ik heb moeite met harde geluiden, met uh, joelende mensen. Nou ja, dat probeer ik hier te overwinnen. Weet je wat ik heel belangrijk vind? Is dat is dus de kinderen of de mannen en de vrouwen van de militair die gewond zijn geraakt. Dat die ook met elkaar hier uh, daarover kunnen praten. Ik heb kinderen en die zijn voor mij zo belangrijk geweest. En die hebben mij geholpen toen ik echt heel slecht was, de, nou, toen was ik echt heel ziek en toen hebben zij ze, mij er doorheen gesleept en dit is een mooie afsluiten voor ons allemaal. Ik vind het knap dat alle mensen die gewoon mee hebben gedaan aan die oorlog daar gewoon door blijven zetten en niet opgeven ofzo. En heeft u in de oorlog uh, meegedaan? Ja, er was een, een oorlog in Afghanistan, ja, Dat ben ik bij geweest. keer. Uh, wat uh, vond u daarvan? Ja, oorlog is vreselijk. Daar, heb je, daar ken je eigenlijk alleen maar verliezers bij. Geen, er zijn geen winnaars, alleen maar verliezers. Hoopt u dat er kind, veel kinderen komen hier? Ik hoop natuurlijk dat er heel veel kinderen komen. Ook om het verhaal te vertellen dat de vrijheid niet vanzelf komt. Jullie hebben al, denk ik, vast wel meer gedaan rondom vrede en vrijheid. Dus vrijheid gaat niet vanzelf. Dus dat is natuurlijk iets wat ook heel goed verteld moet worden aan kinderen, dat we eigenlijk met elkaar weten dat we elkaar allemaal heel hard nodig hebben om de vrijheid in de wereld te bewaken. Ik vind het hartstikke leuk dat kinderen durven en doen. En ik vind het geweldig wat jullie doen. En ik hoop ook dat jullie nooit je droom laten stelen. En altijd gewoon lekker blijven gaan en genieten van het leven. En dat vind dat wil ik gewoon vind ik, vind ik belangrijk. Dus ik ben voor de doeg. kinderen. Doeg, doeg, doeg. Wij vonden het super vet om bij de opbouw van de Invictus Game te zijn in Zuiderpark. Zaterdag zit het hier propvol. En het v is het er natuurlijk ook bij. Dus nu, doei doei!